In stadswijken, waar mensen met een migratieachtergrond wonen, komen meer besmettingen met het coronavirus voor dan in andere delen van de steden. Zo blijkt uit onderzoek. Die inwoners zijn soms moeilijker te bereiken omdat ze de communicatie van de overheid minder volgen of minder goed kunnen volgen. Patricia Heidenrijk is directeur van Faros en dat is een kenniscentrum op het gebied van gezondheid. Goedenavond, mevrouw Heidenrijk. Goedenavond. Ja, u, u ondersteunt vanuit uh, uw organisatie Faro's professionals die in zulke wijken werken. Hè. Wat, wat, hoe ondersteunt u ze precies? Wat geeft u ze mee? Uh, wij zorgen ervoor dat uh, de informatie die, uh, ja, waar behoefte aan is en in, uh, met name natuurlijk in het begin van de coronatijd was er heel veel nieuwe informatie die verwerkt moest worden uh -huh. en toegankelijk moest zijn. En we merkten eigenlijk dat uh, de informatie die beschikbaar kwam vanuit Rijksoverheid te talig was, wat we trouwens vaak zien met... Uh, ja, Rijksoverheid informatie die, die vrij ingewikkeld is. Te talig, het heel veel... daar be daarmee bedoelt u uh, te, te moeilijk te begrijpen ja, wat te taal betreft. Te ja, te ja. En uh, wij kregen vanuit het, het veld, vanuit de zorgprofessionals, veel vragen over... Uh, help ons om de informatie toegankelijker te maken. Mm -hmm. En daar hebben we het toen in voorzien. En uh, we hebben in dertien talen in ieder geval de basisinformatie... Uh, toen uh, ter beschikking gesteld voor... Uh, ja Voor het veld in dit geval. In welke, uh, in welke vorm? Uh, nou, met, met veel ondersteunmateriaals. Met, met uh, plaatjes, uh, tekeningen. Uh, die, uh, en weinig woorden. Maar wel plaatjes die dan uh, ja, de informatie geven. En ook getest zijn met de doelgroepen. Mm -hmm. Dus wij zorgen er altijd voor dat uh, mensen betrokken worden. Om, om deze informatie uh, verder handen en voeten te geven. Zodat het ook... Echt geschikt is voor de mensen die minder talig zijn. Ja, dat, dat was dus een van de dingen die u uh, vanuit uh, de, de wijken, zal ik maar zeggen, hoorde. Van, van de professionals ja. die daarmee te maken hebben. Wat, wat, wat zagen ze nog meer gebeuren? Wat voor problemen constateerden ze nog meer? Nou ja, we zagen, en dat hebben we ook uit onderzoek uh, wat we later hebben gedaan onder deze groepen naar voren gehaald, is dat, er, dat het in ieder geval niet zo is dat ze niet uh, bereid zijn om de maatregelen, uh, niet minder gemotiveerd om de maatregelen uit te voeren. Juist hm. zelfs uh, dat ze extra hun best gingen doen om, om uh, het goed te doen. En uh, soms zagen we dat mensen daardoor extra in isolatie gingen. Omdat ze heel erg zoekende waren naar wat moeten we nu precies doen. En dan maar liever extra thuisblijven, mensen die zelfs boodschappen gingen desinfecteren, mm -hmm. omdat er heel veel angst en onzekerheid heerste, omdat heel veel informatie voor hen ja, te ingewikkeld was. Ja. Ja, En um, vindt u dat de overheid daarin tekort schoot? Want ja, eigenlijk, eigenlijk is het best vreemd dat u als uh, particuliere organisatie, zeg ik maar even... Uh, wij dit, zijn een dit... kenniscentrum, over... nou, we zijn uh, niet helemaal een particulier organisatie. We zijn, hmm. zijn een stichting uh, wat hier uh, ook speciaal voor uh, Mede vanuit VWS, uh, en wij zorgen voor toegankelijke zorg voor iedereen. En we okay. zetten ons enorm in om de toegankelijkheid van de zorg en het zorgsysteem te verbeteren. En we zien vaak dat, dat je wegvinden in het zorgsysteem ingewikkeld is. En ja in zo'n uh, nieuwe... Uh, zoals de eh, corona en een pandemie, was, is het natuurlijk voor iedereen, uh, en zeker in het begin, was dat heel erg uh, nieuw en veel informatie. en ja. uh, Het is geen onwil, maar het is wel... Een route waar we eigenlijk met elkaar in deze Nederlandse samenleving veel meer aandacht voor zouden moeten hebben. Ja precies, want je, want, grote... want je kan het natuurlijk toch wel een beetje van tevoren bedenken. Dat je niet al te ingewikkelde informatie moet geven aan mensen die misschien het Nederlands niet zo heel erg machtig zijn. Ja, dus daar zetten we ons ook enorm voor in. Om ervoor ja. te zorgen dat, dat uh, uh, informatie over gezondheid en gezondheidszorg voor iedereen geschikt is. Zodat iedereen op een goede manier voor zichzelf kan zorgen. Um, en in de beginperiode was dat natuurlijk heel erg uh, wat gebeurt er en wat moeten we dan precies doen. En um, ja, daarbij uh, uh, was het, uh, heeft ook vanuit VWS is gevraagd, willen jullie ons daarbij helpen? Ja. Omdat we daar uh, ervaring in hebben. En ja. gedurende de, de periode daarna was het best wel... Uh, ja, een beetje bijhouden, omdat er niet heel veel meer veranderde. Maar nu merken we met, met de nieuwe maatregelen... dat we, zien we ook dat er veel, weer veel vragen komen... Uh, over de nieuwe uh, situatie, waarin je ziet dat er regionale verschillen ontstaan. Uh, onduidelijkheid over testen en wanneer je moet testen, over quarantainebeleid. Dus nu zie je dat er weer uh, ja, meer onrust ontstaat... Ja. Uh, en, en mensen gaan dan op zoek naar informatie, en uh, dat kan ook leiden dat mensen verkeerde informatie tot zich nemen, en dat is eigenlijk wat je niet wil, dus nee. ja, het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat informatie geschikt is voor iedereen, en dat, dat geldt Zeker met dit soort ingewikkelde periodes als, als deze situatie waarin we nu zitten. Ja precies, want het is ook voor iemand die volledig doorkneed is in het ABN vaak nog best ingewikkeld om te begrijpen hoe op dit moment de maatregelen in elkaar zitten. Is dat, is dat nog te doen? Is het, is het nog begrijpelijk uit te leggen? Uh, nou, het is wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat we wat goed blijven doen. Dus niet te veel moeilijke woorden gebruiken, eenvoudige zinnen. Mm -hmm. En ook zorgen dat de, dat, dat de sites waar mensen hun steun zoeken, uh, de, de eenvoudige uh, uh, informatie uh, ook ja, zo duidelijk mogelijk uh, uh, vindbaar maken. Dan wel. Er is vaak een, je merkt dat er heel veel onwil is. Nou, niet misschien per se onwil, maar dat het soms zeggen mensen tegen ons, ja, maar dat is wel heel erg... Uh, eenvoudig opgeschreven. Maar iedereen vindt het fijn als inf informatie uh, eenvoudig Helder en eenduidig en eenvoudig. is. Ja. En we hebben, denk ik, allemaal liever uh, eenvoudige informatie ja. die, uh, die ons helpt om, om het goed te snappen. Ja. En als mensen behoefte hebben aan meer en uh, achtergrondinformatie gaan mensen daar wel naar, uh, naar zoeken. Maar vaak is het andersom. Dat je eerst geconfronteerd wordt met heel ingewikkelde websites... met veel informatie. En dat het daarna zoeken is van... en wat staat er nu eigenlijk precies? Ja, ja. Is communicatie het enige probleem eigenlijk? Nee, de communicatie is niet het enige probleem. Want dat is wat ik nu ook uh, merk met wat er gezegd wordt over... Eh, er moet meer informatie beschikbaar komen... voor mensen met, deze eh, migra met, mensen met een migratieachtergrond. In Amsterdam-West dan in dit geval. Mm -hmm. Ik denk dat er ook heel vaak... Uh, er wordt dan heel erg gekeken naar culturele factoren. Van, ja. Maar waarom is het dan bij deze groepen uh, dat de besmettingsgraad uh, hoger is? Wij zeggen dat het niet alleen met culturele factoren te maken heeft... maar ook vaak met uh, ja, sociaal-economische factoren die rol spelen... waarom de besmetting bij deze mensen uh, hoger is. Mm -hmm. uh, mensen zijn vaak kleiner behuist. Uh, leven soms met meerdere mensen bij elkaar. Uh, zitten ook vaak in de praktische beroepen, waardoor... Uh, zijn niet degene zijn die in staat zijn om per se uh, werk thuis uh, uit te voeren of blijven nee. thuis. Hè? Nee. Dus nee. er zijn vaak andere en achterliggende factoren waarom, uh, wat ook mede kan een uh, rol spelen, waarom ja de besmettingen, de besmettingen daar bij deze groepen uh, hoger zijn. Ja, en, en die culturele factoren. Ik, uh, uh, mij wordt door uh, Ghanese kennissen bijna wekelijks aangeraden... om het sap van de rode hibiscus uh, te drinken. Dat, is, dat helpt overal tegen, en ook tegen, tegen corona. Spelen mm. dat soort culturele verschillen ook een, ro een rol? Ja, zulke cul culturele verschillen zijn natuurlijk altijd. En uh, dat maakt ook dat het belangrijk is om... Uh, de juiste informatie goed op orde te houden. Want mensen gaan zoeken, mensen zijn onzeker, mensen zijn onrustig... niemand wil uh, ziek worden. Dus je gaat op zoek naar wat moet ik dan doen? Mm -hmm. En daarom moeten we er denk ik ook met z'n allen in Nederland voor zorgen... dat de juiste informatie op een eenvoudige manier uh, beschikbaar is. Dus... Ik denk niet dat het erg kwaad kan, nee. maar uh, dat we ook moeten nee, is ook zorgen best dat we de hygiëneregels het zou best lekker zijn. Ja, ja precies. Maar <laughs> dat we ook moeten kijken van, nou ja, uh, de regels, anderhalve meter samenleving, met niet ja. te veel mensen samenkomen, en dat het belangrijk is dat als we nu, hè, want nu wordt er gezegd, ook vanuit Amsterdam, we gaan ervoor zorgen dat, dat deze groepen, uh, dat we deze groepen beter gaan bereiken dan vind ik het ook belangrijk dat we de informatie die we gaan ontwikkelen... dat we goed kijken en welke vragen zijn er dan? Ja. En dat we het samen met de mensen uh, waar het over gaat gaan ontwikkelen. Ja. Uh, dan krijg je informatiemateriaal wat, wat geschikt is. En misschien is dat voor de Ghanese familie net weer een andere tone of voice... Ja. Dan, voor de, van, dan voor de Turks of Marokkaanse families in, in West. En ja, daar moet je met elkaar goed naar kijken. En dat en... wordt vaak vergeten, omdat we dan... Uh, toch vanuit een bepaalde uh, ja, een opdracht geven van, nou, maak daar informatie voor... Ja. die dan misschien weer net niet geschikt is. En tot slot nog heel even, u zei helemaal in het begin... we hebben geen aanwijzing dat, dat mensen in migrantengemeenschappen... zeg ik voor het gemak even, uh, zich minder mm -hmm. aan de regels willen houden. Hè. Je hoort nee, er op het ogenblik niet. vaak besmettingshaarden zijn... zijn bruiloften uh, van Marokkaanse families of van Turkse families. Maar u zegt, daar hebben we geen aanwijzing voor. Nou, het, het, we hebben uit het onderzoek uh, niet naar boven gegaan... Dat ze, niet, uh, of, uh, dat ze minder gemotiveerd zouden zijn. Dus ook bij hen is de motivatie om ervoor te zorgen. Ook zij willen hun families beschermen. Maar soms zijn er wel culturele aspecten die rol spelen. En daarom is het denk ik goed om bijvoorbeeld met moskeeën... of met migrantenorganisaties te kijken van... waar zit nou precies de trigger... waardoor ze misschien toch naar deze bijeenkomsten zijn gegaan. Hoe kunnen we ze dan voorzien van goede informatie? En duidelijk waarom en wat belangrijk is om wel en niet te doen. Oké, Patricia Heidenrijk, directeur van Varos.